We lezen uit de heilige geschriften van de wereld rond het thema machten en krachten in de wereld. In een hindoe geschrift lezen we Aanschouw de machten der natuur, vuur, water, wind, lucht, de zon, de hemelen, de maan, de sterren alle krachten die leven en genezing brengen en de rondzwervende winden. Zie die myriaden van wonderen die aan geen ander dan aan u geopenbaard worden. Aanschouw het hele universum, het bewegelijke en het onbewegelijke en verder alles wat je verder zou willen zien, o Ajuna, Zie. Het is hier en leeft in mij als één. Daar jij mij echter met sterfelijke ogen niet kunt aanschouwen, zal ik u nu het goddelijke gezichtsvermogen geven. Aanschouw nu de glorie van mijn oppermacht. In een boeddhistisch geschrift lezen we Wees spoedig in het doen van goed, wend de geest af van het kwade. Wie traag is in het doen van goed, zijn geest verheugt zich in het kwade. Indien iemand iets kwaads zou doen, laat hem dat dan niet steeds weer opnieuw doen. Laat hem niet daarnaar verlangen, want het opeenhopen van het kwade brengt lijden. Indien iemand iets goed zou doen, laat hem dat dan steeds weer opnieuw doen. Laat hem daarnaar verlangen, want het opeen hopen van het goede brengt geluk. Het kan goed gaan met de boosdoener, zolang zijn daden nog niet tot rijping komen. Wanneer het kwade tot rijping komt, dan ziet de boosdoener het kwaad ervan. Het kan slecht gaan met de goeddoener, zolang zijn daden nog niet tot rijping komen. Wanneer het goede tot rijping komt, dan ziet de goeddoener het goede ervan. In een geschrift van Zarathustra lezen we uw vijanden belagen mij, Heer, maar ik weet dat zij mij geen kwaad kunnen doen. Slechts het vergankelijke in mij kunnen ze doden, maar het innerlijk vuur dat zich richt op uw waarheid is onuitblusbaar. En omdat ik gefundeerd ben en in uw rijk der gerechtigheid, o Heer, daarom haat mij het slechte, met een dodelijke haat. Leer ons in te zien dat al uw lichtende machten eeuwig zijn, uw gerechtigheid, de stroom van uw zuiver denken en uw waarheid, dat zij altijd geweest zijn en nu zijn en in de eeuwen der eeuwen zullen zijn. Maar dat de machten der duisternis, de leugen, het bedrog, de verblindheid uit onwezenlijke potenties zijn ontstaan en daarin eens weer zullen oplossen. In een joods geschrift lezen wij In mijn nood heb ik geroepen Heer en de Heer antwoordde hij gaf mij ruimte. Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Met de Heer, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer. Wat kunnen zij mij doen? Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht In een christelijk geschrift lezen wij Tenslotte, broeders en zusters, wees sterk in de kracht van de Heer, doe de hele wapenrusting van God aan, dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld, dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een panzer. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn de sandalen aan je voeten. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de hel van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de geest in je hand. Dat is het woord van God. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let erop dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen. Bid ook voor mij. Bid dat God mij steeds de goede woorden zal geven. Bid dat ik vol geloof en zonder vrees het geheim van het goede nieuws van God bekend zal maken. Want dat is de taak die God mij gegeven heeft en waarvoor ik nu met boeien vastzit. Bid dat ik zal zeggen wat ik moet zeggen, vol geloof en zonder vrees. In een islamitisch geschrift lezen wij Waarom zouden wij niet op Allah ons vertrouwen stellen, terwijl hij ons waarlijk heeft geleid op onze weg? En wij zullen zeker geduld hebben met de kwellingen die jullie ons aandoen en laten daarom zij die vertrouwen hebben, hun vertrouwen op Allah stellen. En zij vroegen om een overwinning en iedere opstandige geweldenaar verloor. De vergelijking met degenen die niet in hun Heer geloven, is alsof hun daden als as zijn dat door een harde wind wordt weggeblazen op een stormachtige dag. Ze hebben geen enkele macht over wat zij hebben verworven. Dat is een vergaande dwaling. In een mystiek geschrift lezen wij: Iedereen geeft zich gewillig over aan schoonheid, onwillig aan macht. Iedere ziel streeft schoonheid na. Alles wat zich in de wereld afspeelt is ijdelheid. Ik ben in je hart aanwezig en wek daar een gevoel dat jij levend moet houden. Ik zal iemand die verkeerd handelt, verdedigen, nog veroordelen. Laat de hemel zich op aarde weerspiegelen, Heer, opdat de aarde een hemel gelijk wordt. Een ware vereerder van God ziet zijn aanwezigheid in alle vormen en in zijn respect voor de mens toont hij zijn eerbied voor God. Tot zover de teksten uit de Heilige Boeken.